Welkom deze geweldige villa van ons Italië op Sicilië, gelegen bij Taormina, met een geweldig uitzicht. Vier slaapkamers, twee badkamers, geschikt voor 7 personen. Wacht niet en boek snel! Deze prachtige villa bij Sicilië is weer goedgekeurd.